Hoi, ik ben Elaha en ik wil je graag meer vertellen over de Bachelor Fiscaal Recht van Tilburg University. Fiscaal Recht gaat over wet en regelgeving van belastingen die we betalen. Bij deze opleiding ga je verder dan wetgeving, maar kijk je ook kritisch naar de achterlichte gedachten ervan. Belastingen hebben bijvoorbeeld een economisch doel, maar worden de lasten wel eerlijk verdeeld om die doelen te behalen? Wat fiscaal recht zo leuk maakt, is dat we overal met belastingen te maken hebben en het vakgebied continu in ontwikkeling is. Er zijn daarom voor veel verschillende onderwerpen fiscaal juristen nodig die de ontwikkeling mee in gang zetten, begrijpen en toepassen. In Tilburg wordt fiscaal recht en fiscaal economie door één team van docenten gegeven. Je leert schakelen tussen de juridische, maatschappelijke en economische kanten van belastingen. Zo bekijk je vraagstukken vanuit meerdere perspectieven. De docenten zijn onderdeel van het grootste fiscaal instituut van Europa... en ze zijn bijna allemaal werkzaam in de praktijk. Zo behandelen ze vaak voorbeelden uit het echte leven. In het eerste jaar krijg je een brede juridische basis met vakken uit de studierechtsgeleerdheid. Vanaf het tweede jaar ligt de focus op de fiscale vakken... naast ondersteunende economische vakken, zoals boekhouden en leer van openbare financiën. In het derde jaar breng je de kennis die je hebt opgedaan in de praktijk... ...door te leren pleiten voor de rechter of een scriptie te schrijven. Je kunt ook gebruik maken van een mobility window en een half jaar in het buitenland te studeren. Kies je voor fiscaal recht? Dan kies je voor een opleiding met goede baankansen en een relatief hoog salaris. Je kunt aan de slag als bedrijfsris of belastingadviseur... ...maar je vindt ook fiscalisten bij het ministerie van Financiën, de bank, verzekeringsmaatschappijen of internationale bedrijven. Je kunt er ook voor kiezen om je civiele effect te behalen en daarmee advocaat, rechter of officier van justitie te worden. Bij deze opleiding krijg je dus een brede juridische, economische en maatschappelijke basis en leer je vanuit verschillende oogpunten naar wet en regelgeving te kijken. Als jij graag tussen de regels doorleest, dan is deze opleiding perfect voor jou.